Oefening 14.7 gaat over datumfuncties. Ook hiervan eerst een kopietje maken. Uiteraard jouw eigen achternaam en voornaam. En je drive, informatica, rekenbladen en online. En daar gaan ze terechtkomen. Voilà. Met dat je op OK gedrukt hebt, zie je het nieuwe tabblad verschijnen. Je mag dan eigenlijk al het oude gaan afsluiten. Hier staan vier stapjes die we moeten uitvoeren. Uiteraard moeten we in het lichtgele weer een aantal berekeningen gaan doen. Dat kan zijn door functies of formules. 1. Berekenen in D de duur in dagen van de wegenwerk. Dus hier zie je wanneer een wegenwerk starten en wanneer ze gaan eindigen. En dan is het verschil in dagen heel eenvoudig. Je doet gewoon is deze datum min deze datum. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. En hij berekent in dagen automatisch het verschil tussen die twee. Zo, meer was dat niet. 2. Berekenen één in welk trimester de start van de wegenwerken valt. Dus ik moet gaan kijken in welke maand vallen die wegenwerken die start hiervan. Trimester 1 loopt van september tot december, dus eigenlijk van de negende maand tot de 12e maand. Januari, dat is eigenlijk de eerste maand tot en met de vierde maand. En mei augustus is dan wat dat overblijft 5 tot en met 10. Dus eigenlijk kan je die getalletjes ook gaan gebruiken om te vergelijken met de maand. Dus, wat moet hier komen? Als daar een maand komt die tussen bijvoorbeeld 9 en 12 valt, dan moet er het woord trimester 1 komen te staan. Dus dat ga ik beginnen bouwen. Is altijd, hè, je weet dat, je moet altijd op is drukken. Oei, ik zet in een verkeerd vakje. Hier zo. Is, en dan gaan we beginnen bouwen. Ik begin met de als-functie, druk op enter, en dan ga ik mijn eerste testje doen. Als. En eventjes kijken, hier zo, als. De start van de werken. Als daarvan de maand, ik moet dus niet deze werken hebben, maar de maand kleiner gaat zijn dan 9. Ik kan je hier even laten zien? Hier is maand, dan kan je de maand van een datum berekenen. Zie je, dit is de eerste maand. Ik ga even naar beneden trekken. Zo. Dan ga je zien, dit is de elfde maand. Dus even kijken, voilà, daar staat de elfde. Dus de functie maand van een datum die geeft je alleen de waarde van de maand terug. Dus, ik ga beginnen bouwen. Al. Is als. De maand van deze datum. En dan moet ik natuurlijk mijn haakje sluiten. Als de maand van die datum groter is dan 8. Hè, 19, 11, 12. Dan moet er dan, hè, dus punt, komma moet er het woord trimester 1 komen. Hè, want trimester 1 is september, tot en met december. Als dat niet zo is, dus punt, comma, wat als dat niet is? Ja, dan moet ik opnieuw gaan testen. Hè. Als... En dan doe ik het haakje opnieuw, of druk op enter. De maand van diezelfde datum, ik sluit mijn haakje, kleiner is dan 5. Dan weet ik weer iets. Punt komma. Dan zeg ik, dat is trimester 2. Niet vergeten, tussen de dubbele aanhalingstekens. Hè. Trimester 2, sorry, 2. Sluit de aanhalingstekens. Punt komma. Opnieuw, blijft er nog één mogelijkheid over. En dat is natuurlijk trimester 3. Zo. Sluiten de aanhalingstekens niet vergeten. Je mag in uh, Google documenten altijd de juiste haakjes sluiten. Iedere keer als je indrukt ga je zien in het lichtgrijs wat er afgesloten wordt. Dus ik heb daar twee haakjes nodig van achter. Ik druk op enter. En we gaan eens even kijken. Trimester 2. Doortrekken naar beneden. En je gaat zien trimester 1, trimester 1. Dat klopt allemaal. Hè. De vierde maand. Oh, sorry. De elfde maand, de tiende maand en de negende maand. Dus dat lijkt me oké. Okay. Goed. In het laatste stukje, bereken in C12, oh, dit heb ik nodig eigenlijk voor het laatste kunnen doen, bereken in C12 de datum van vandaag. Hele moeilijke formule, Je doet is vandaag, en je drukt op enter. Maar je ziet dat hier nog dat in getalwaarde staat. Dan kon je dat eenvoudig aanpassen, je gaat naar opmaak, je gaat naar getal, en je zoekt datum hier tussen, voilà, en dan ga je zien, vandaag is de 25e oktober. Goed, bereken het aantal dagen voor het einde van de wegenwerking. In principe is dat eenvoudig. Het is dus de wegenwerken min dit stukje. Maar, als de wegenwerken al voorbij zijn, dan moet er het woord voltooid komen staan. Dus ik moet iets gaan testen. Ik ga hier weer testen. Is als... Enter. Als het einde van de wegenwerken kleiner is dan de datum van vandaag, hè? Daar, die heb ik geselecteerd, dan zijn ze eigenlijk voltooid. Hè? Dus dan ga ik punt komen zeggen... En dan moet ik zeggen, het woordje voltooid, zo, puntkomma opnieuw. Als dat niet zo is, dan moesten we het verschil tussen die dagen nog berekenen. Dus dan doe ik gewoon die c4 min c12. Dus dan heb ik gemaakt, hè. als c4 kleiner is dan c12, dan is het voltooid. En anders is het verschil tussen die twee dagen. Je mag de haakjes altijd sluiten, je drukt op enter. Wat gaat hier natuurlijk weer het foutje zijn als ik dat naar beneden trek? Dan ga je zien dat die hier allemaal voltooid zijn, terwijl deze zeker nog niet voltooid is. Dus je ziet dat er iets fout berekend wordt. Dus wat ga ik moeten doen? Ik ga die C12 natuurlijk altijd gaan aanpassen. Ik moet die 12 vastzetten met een dollar teken. En ook hier natuurlijk. Zo. Die 12 mag nooit 13, mag nooit 14 worden. Dus we gaan datzelfde testje opnieuw doen. Ik trek die oefening naar beneden. Je ziet dat er nog 100 dagen resteren tussen nu en het einde. Uh, van die werken, hier zijn er 164 dagen en daar nog een volledig jaar. Hè? Dat is volgend jaar dus 365 dagen. Al de andere wegenwerken zijn voltooid ingang. Dat was het. Nu aan jou.